jongens en je kijkt naar een, een nieuwe video. Daar gaan we. Je ziet al, Little Nightmares. Waarom... Jullie denken nu je hoofd... Waarom ga je spel opnieuw spelen? na Ehm... Um, dus weet jullie nog een beetje hoe je vorige gingen? Hoe niet goed die beelden waren? Dus ik wil deze keer mijn reactie echt goed laten zien. Dus ga ik soms een beetje doen zoals we toen deed maar het blijft wel een leuke game. Trouwens, ik de game, ja, game niet of komt dat. Nee, ik hoor de game niet. ja. Het blijft een leuk liedje vind ik. Ehm... Um, dus even flashback op die andere. Wat Ja, dat was niet goed. Het is wel echt. Daar gaan we. Ik zet geluid voor jullie lekker, ook net zo'n beetje lekker hard. Dan kunnen jullie gewoon meegenieten. Nieuw game. Um, transmission was nog het begin. Dus ik kan nog weg. We spelen dit spel volgens mij altijd met een controle. Dat vind ik in ieder geval het fijnst te werken. En toetsenbord. Ik sta best wel hoog in mijn bureau. Al even. Dus we gaan altijd met de controle. Opmaken. Nou, daar zijn we. We zien daar die deur. En bij die deur zit wat verstopt. Oh god, het is zo vies water. Wat ding dat. Oh ja, ik heb trouwens de game al een keer uitgespeeld. Die beelden waren dus kwijt van dat um, van die stukken. Ben ik? mono? Moni ben echt kapot slecht. Um, nou, we gaan weer lopen, hè? Lopen, papa. Dit is nog het begin, volgens mij. Ja, ik heb het echt al zo dus Ik weet eigenlijk. Ik weet wel welke baas, maar ik weet eigenlijk niet meer hoe levels gingen. Ja, het begin. daar ken ik dan nog wel. Hier ergens ging een boom volgens mij. Oh, creepy. Was hier die boom? Als je heel rustig uit die hol komt dan? Nee. Kan jij hem dan eenmaal niet meenemen? Dit moment, die is Ehm, Ja, die um. moet... Dat is wel flauw. Oh. Maar zeg zeggen het flauw van een game, want het is dat ze niet moeilijk hebben, maar dat je eraf kan komen. Kan dus wel Joink. Trouwens, het eerste level wat... Mm -hmm. Oh, wacht, ik had het niet in oh. Oh. Maar waarom lig ik in één keer daar? Trouwens, ja. het is wel heel gek Ik weet niet wat ik wou zeggen. Zo lullig ik wil eigenlijk uit het begin, maar ik wil eigenlijk aan jullie gaan laten zien hoe saai het begin is. Maar ja, dit is alsgoes de demo nog. Ik weet wanneer de demo eindigt, maar die heb ik gespeeld. Ik heb de demo gespeeld. Is, het is precies hetzelfde, alleen hebben ze zomaar een game gekoord. dat ze niet terug te wilde bij doen. Um, ja, hier is die boom. Zie de boom? Ha! Om oh, de hele hele aanloop. Oh! Oh, echt kloos. Oh, ja, zo hard op dit spel gewoon iets het is mijn lievelingsspel. Little Night Mesh. Nou, elk, alle tweede delen zijn gewoon zo ziek. Ik vind deel 1 denk ik wel. Wat. Ja. Ik vind hier alleen de teacher. Want hier hebben ze het echt nagedaan. Hier hebben ze het irritant gedaan. Je weet echt gewoon niet wat erna komt. En bij Little Mines. Nee, ja, je ziet er op een heel hoog. Of na de end credit zie je er op een boerei of weet ik niet, op een heel groot eiland zitten kijk dan kan je een beetje je kan daar niet meer of je wordt door een boot opgehaald met ja, zit dan kan je een beetje voorspellen wat er gebeurt hier ja Sikse uh, liever bij trouwens waar sixe zijn mono helemaal niet wat er gebeurt maar nou, ik denk dat iedereen ondertussen wel de ooit. ik ooit. denk dat bijna iedereen al weet hoe dit je wel Ik ga het ook op mijn Twitch account streamen, heb ik het al gedaan. Maar deze, ja, die, die, die, moet gewoon naar um, twitch.tv um, gameekroll 2L. Vraag niet waarom. Ik game Girl met 1L mocht blijkbaar niet. ik vind... Ga ik wat snel? Ik ga wat snel. Ik zag een klein glitch net Maar ja, als je al weet wat je hier moet doen. Ja, dan is het al wel makkelijk om het uit te spelen. Trouwens, gaan elke baas uitspelen in één video. Wanneer we die baas hebben gehad. Wanneer, wanneer we de volgende baas krijgen pas. Dus nog niet, kijk bij de school moet je even wachten voordat je dat krijgt. Pas als we bij die, uh, hoe heet het? Uh, die ene zaal waar je zo, uh, bij je met de boekenkast, dat je dan er tussendoor moet sneaken. Tussen al die tafels. Daar stoppen we dan, bij deze video. Zo, eigenlijk. vind zo interessant voor jullie. Voor de mensen die mijn vlogs of video's kijken. En dit spel nog niet hebben gespeeld. Dan moet je eigenlijk mijn oude hier kijken. Daar zie je echt de eerste reactie. Maar hier zit ik het gewoon even de reactie van met betere kwaliteit. Nou, niet mijn camera is trouwens heel lang. Ik ga dat in de volgende video dat ik wat heel. Ik, want ik heb een heel groot hoofd. Dat moet jullie weten. Ik heb echt een heel groot hoofd. Maar ik heb gewoon een heel lang hoofd hierop. Even mijn controle hier opsteunen. Ik een beetje herk. Ja, ik raak een beetje lamme voetjes. Kan, ik ben ook een kind. Ik kan niet stil zitten. Ik heb toch wel, iedereen kent wel in de klas. Het is ook, zo, zo typisch. Ik wil wel geen namen noemen. Ik wil ook niemand. Uh, ook geen mensen belachelijk maken. Maar in de klas, bij elke klas zit wel ergens. Trouwens, hier kan je heb je een kleertje, Hier kan je kijken. Onder de mat en alles, maar dat moet niks. Nou, dat vind ik mensen niet leuk vinden. Um, er zit in elke klas wel zo'n joch. Die gewoon elke dag gewoon extra hyperventilatiepillen neemt. En die dan echt zo in de klas staat. En dan haalt hij juf... of dan zit hij zo. En dan haalt hij zijn stoel weg. En dan nog steeds zit hij zo te springen. Dat is typisch. Bij ons in de klas hebben we ook zo'n jongen. Ik kan niet even het, nou het is flauw, hè? Het is flauw. Trouwens, hier heb je een hoed. Oh, wacht. Die hoed heb ik op. Kijk. Die hoed die hier ligt. Die hou je hier op. Ik heb bijna elke hoed. Of heb ik op? Deze moet je zo, sowieso van een... Uh, Scholier, die bloempot weet ik ook niet. Dit is een tuinbedje. Dit is een hunter, maar het heeft een beetje te maken met een tuin. Nee, ik weet niet. En je hoort seksuele melodie. Okay. Wacht, is zo iemand. Kijk, zie je? Ze wachten daar. is schmiet, ze kan gewoon niet zonder ons. Ze weet eigenlijk dat ze niet onder zonder ons komt, maar ze wil ook niet laten zien. Het is soms zo stress. Zeker als je staat is het nog... Kan ik kan niet herinneren. Oh jawel! Ja, dat kan ik wel herinneren. kan ik heel goed herinneren. Oh, het is al in één keer zo fijn dat je dan hier bent. Oh ja, dit is je getal, Dit is het hier. Je je paardjes. Als die ladder naar beneden komt, je hoort gek. Je denkt, die, die, die, die, die, die hunter die komt naar boven mij. Die, ja, die, die, die, die hoor je wel zo. Raar. Doen, doen, doen. Hij komt denk ik ook op een gegeven moment. Nee, nee, maar het doet wel maar Sorry van waar is six? Ja dat is six. Gek. Ik ben mono en die naast mij, die bot is. Uh, six. Wel een beetje jammer dat je six. Kijk, als je alleen bent, dan is het wel leuk dat je tegen een bot speelt. Maar jammer als je dat je dit spel niet met twee kan spelen dat six door een ander kan besturen. Trouwens, dus dan wil ik dan wil. Ben, ben ik heel benieuwd als dat zou kennen. Kan je denk je op het laatste dan ook wel sick spelen? Waarom doe je die hand niet in? Oh nee, Oh nee. Ah. mag echt even je schoon bij. Mijn voetje. Ik kan niet stil nou, ik kan niet stil zitten, nog Dit kan, vanaf hier kan ik bijna niks meer herinneren, voor mij gevoel. Hm? Moet ik dit pakken? Wacht. Aan spiegel, spiegel, zij leeft wel. Dit is natuurlijk uit de oude. In deel 2. Ja, dit is deel, dit is deel 2, maar het vervolg hiervan is Little Nightmares 1. Oké. Okay. No, no, no, no, no. Why? Why? Waarom moet die hand ook weer breken? Huh? Waarom kruip je? Oh, ja. ja, ik speel nu even op toetsenbord. Soms vind ik het fijner op toetsenbord dan op de avond. Oh, wacht. Jammer, in dat is wel fijner. Sleutels pak je nu, doe je in je zakken. schaduw zo realistisch. is dit Oppie. ook toen we het voor het eerst speelde deed ik het ook nog wel vrij snel de dus ik denk dat ik eigenlijk gewoon een hele goede puzzelaar ben dus het, het is een heel of uh, weet je wel ook een leuk puzzelspel is Weet het nou? Waarom kan je niet voor om die huisje lopen? Waarom er altijd Paris uh, Weet je wel <middels> ook? Dat is ook een, ik weet niet, dat heet Bendy ink of zo. Dat is ook een heel hard. Oh, ik zag het op een gegeven moment. Ik loop te snel, zie. Oh, kijk, hou je vast. houd je vast, je houd je vast. Oh. Zo spannend jongens. Goed gang. He. Ik helemaal ga afgeleid. Ja. Oh, we hebben oud 7. Geen hand. De demo. Dus ja. hier stopt de demo. Nu gaan we eigenlijk echt in de game. Niet in meer in de demo. dit Denen. Oh Oh, zie me. Loop, loop, loop, loop, loop. Lopen. Loop, loop, loop, loop, loop. It is deep. It is very deep. Je bent net als ik hier wil gaan vliegen. Oké, okay. graag. Wat als ik het nou net? Ik wil aan het donderen. Ik kan zo dat kunnen. doen. Nou. hup. Oei. Oei. Oei. Oei. Oei. Oei. Mm ay nyu tan tan tan tan tan Als ze spawnen hier bij je eerste toen hij begint te schieten, Ook op dat. Oh. Kak! KAK! Ik leeg. Ik weet niet dat je kon sliden in de game. Nou, wacht eh, mono. Jolly! Ik slide weer. Ik slide weer. Kitsooi. Wat Dit is het getante in dit soort games. van dit beeld, maar het is wel uniek. Is wel grappig. Is wel grappig. je weer? Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, Gus, zo gek, o, zo gek. O, zo gek. Echt. Klootzak, kom dan, nooit vechten! Klootzak! Klootzak! Klootzak! Klootzak! Sorry. We kunnen we dit door schoenen? Oké, okay, dank je. Je mag al weg gaan, vind ik. Oh, tot de bel Hier is die secret ja. Kijk. Dit is een secret. Zie je dit hartje? Dat is een secret. Hij is op iemand verliefd. Dus wij duwen zijn liefdestronkel om. <lacht> <lacht> Waarom ging je weer omhoog, Six? Trouwens in deze game heb je ondertussen eigenlijk oneindig dat je kan uh, ademen volgens mij. Maar sowieso in een droom kan je oneindig je adem in. Oh ja, dit is dat nare stukje. En dan moet je nu rennen. Die gaan we hem doden, ja. is een kapot. Oh mijn god. Oh, oh, ocean man. Ocean man. Ocean. Wat? Wat hè? Oh, dit duurt al zo lang. Al duurt het zo lang. Al duurt dit zo lang. Ik adem het niet in. Maar ik stop het ook, ik ga het er nooit in Bewegen ook en dan vallen mensen uit. Heel veel kindvrienden. Ik voor 16 plus. Ja. Ah. Kapoi, Rennen! Dacht ik al, hè, voor koekruis. Um, hier moeten we in, ja, hier moeten we in. Um, um. Nu kijk ik zo, nu kijk ik. Waarom? Waarom gaat hij naar het ov menu? Wat heeft deze game met televisies?